De ESI is de European Student Identifier. Dat is een nieuw kenmerk dat geïntroduceerd is om studenten uniek te kunnen identificeren bij internationale uitwisselingen. Zo kunnen studenten, als ze op Erasmus-uitwisseling gaan, inloggen bij alle diensten in het kader van Erasmus en kunnen de instellingen gegevens uitwisselen over die studenten. Een student kan straks via SurfConnect inloggen op alle diensten van Erasmus zonder dat daar een apart Erasmus-account voor nodig is. In heel Europa gebeurt dat op eenzelfde manier, waardoor de efficiëntie van deze processen vergroot wordt. Dit jaar gaan we de instellingen die deelnemen aan het Erasmus-programma helpen om het technisch in te regelen. Dat wil zeggen de ESI genereren en doorgeven aan de My Academic ID proxy. In de jaren daarna gaan we kijken of we die ESI ...breder kunnen gebruiken bij andere samenwerkingsverbanden. En dit gaan we samen met nationale en internationale partners doen.